Ik heb zo'n beetje een blogje, een videoblogje bij jou van wat ik allemaal ga doen dit jaar. En het uh, belangrijkste is van al die, die verjaardagsfeestjes en zo, verhalen doen komen. Dus neem maar een beetje grote evenementen. Evenementen, ja, ja, geen oneven evenementen, want dat is zo'n balans. <laughs> zelf uitgevonden. <laughs> ja, en, en uh, ik heb daar van alles gedaan, ik heb daar uh, gejongleerd en geacrobatiseerd. En uh, hoe geleerd. Dat wordt zo niet gezegd. Maar dat is niks. Ik heb daar uh, kietjes laten lachen. <laughs> en ook laten huilen. Ik heb geen kietjes laten weugen. Ik laat geen kietjes weugen. Wel. En dat was voor een paas-ei zoektocht. Ja. Dat is een, lange, een lang woord. Paas-ei zoektocht. <laughs> of paas-ei zoektocht waren er meer dan één, waren er allemaal van die grote en kleintjes en dikke en dunne en lange en korte. En uh, wel, dat was daar heel leuk en ik heb het al voor de derde keer nu gedaan. De derde keer, dat was, uh, ik heb daar keertjes gezien van die school van bij mij. Van mijn vrouwtje, die dus een onderwijs. En die heeft kindjes in haar klas. Die dus zou ze niet veel les moeten geven. <laughs> ja. Dus dat is weer gedaan. Dus, uh, dat was weer een optreden. Een beetje groter dan klein. Ja. Dus uh, dat was mijn eerste groter dan klein optreden. Helemaal alleen gedaan. Met alles erop en eraan. Ernaast. En toch en erachter. <lacht> Zo. Dus. Als je mij nodig hebt. Dan weet je mij te vinden. Op mijn website. Hè. Petje de klank. Puh, puh. <lacht> Met streepjes tussen. Of waren het putjes? Streepjes. Petje. Streep, de. Streep. Klaan.bn. Ja, ik heb die zelf gemaakt. Ja, moet maar eens gaan kijken. Goed, uh, voor de rest is morgen Pasen <laughs> en dan gaan we paasheidjes eten. Ja, en een gatootje, want ik heb een gatootje gemaakt. Ja, lekker zo so, en rond. Dat is vierkantig. <laughs> Goed, dus. Volgende breng ik ook nog via de camera tot jullie thuis voor de eh, opteuter en de laptop en de tv of de plapdap. Dat plat, plat spul waar dan een televisie aan vast te Goed, dag, tot ziens, groetjes thuis en op een